Zo, Lieve kijkers van de stofjes, vandaag niet hard gelopen, maar wat heb ik wel gedaan, ik ben wezen sporten in de gym. Zoals we dat dan tegenwoordig noemen, fitness. Ja, vanmorgen toen ik wilde gaan toen regent het een beetje. Of een beetje, toen regent het. En ja, dan kun je natuurlijk een keuze maken als ik dan toch uh, dan ga ik en sporten, dan ga ik binnensporten. Dus ook mijn uh, fitnessverhaaltje eventjes even uh, gedaan vandaag. En uh, ja, dat ging eigenlijk ook wel lekker. Wat ik dan uiteindelijk wel merk is dat je, omdat je dan binnen bent. En dan uh, natuurlijk uh, met, met, met fitness uh, bezig bent. Dat je daardoor wel uh, langer bezig bent. Langer aan het trainen dan uh, alleen maar het hardlopen en de oefeningen. Dat is ongeveer een uurtje en nu ben ik ongeveer binnen twee uur bezig geweest. Anderhalf twee uur ongeveer bezig geweest. Dus ja, daar is toch wel een verschil tussen uh, uh, het hardlopen in het bos en, uh, en dan fitnessen. Natuurlijk, zondagmorgen is het niet vroeg, dus je kan eigenlijk overal zo je, je apparaten gaan, uh, gaan bedienen. Ja, ik heb dan zo'n uh, zo app op de telefoon, zo'n Virtuagen uh, app en dan kun je uh, trainingen kun je daar inzetten op eigen, eigen uh, gebruik. Je kan het uh, via spiergroepen uh, doen, dan kun je meteen een selectie maken welke apparaten dat dan voor die spiergroepen uh, kan benutten, kan gebruiken. En uh, ja, zo heb ik een aantal van die trainingen in mijn telefoon staan, die ik daarvoor gebruik. Dus ja, dat is wel makkelijk. En dan ben je even lekker bezig. En dat is leuk. Dat is uh, ook een uh, afwisseling. Ja, waarschijnlijk morgen al een Toch een beetje in de gaten houden. Want uh, ja, vanwege de week uh, natuurlijk weer wat, uh, wat rustig aan gedaan. Gisteren een feestje gehad, uh, Vrijdag een feestje gehad, Dus uh, ja, dat loopt op. Je toch ook wel een klein beetje, klein beetje genieten, dus ja, dan, dan moet je dat daarna weer gaan terughalen met, uh, ja, met, met fitnessen en de rest van de week natuurlijk weer rustig aan doen. Dus dat is een beetje wat, uh, wat het geval is voor vandaag. Dus geen hardlopen, geen uh, gegevens voor het hardlopen. Uh, wel, uh, met betrekking tot, uh, ja, zeg maar, tot het trainen aan zich, die ik dan uh, gedaan heb. Dus, uh, vandaag vrij met voetballen, overigens. Maar de, de wedstrijd die vandaag gepland uh, stond tegen uh, Meersen was uh, vorige week al gespeeld. Uh, want ze hebben bij Julian een uh, internationaal jeugdtoernooi. Dus hadden ze hadden gevraagd aan de KNVB om dan die wedstrijd te mogen verzetten ja of nee. Dat was een thuiswedstrijd. Uh, Meers had ingestemd. Alleen moet de KFB moeten dan toestemming geven. Nou goed, die heeft uiteindelijk een akkoord gegeven. En uh, ja, zodoende hebben we vorige week al uh, gespeeld. Vandaag op zich wel een belangrijke dag qua uitslagen. Uh, ik weet niet precies hoe je dat zit, maar uh, er zijn wat, uh, wat, wat teams die, uh, die als we vandaag... Uh, de, de ene moet dan weer verliezen van een ander team en de ander moet dan weer winnen van een team. En ja, dan hebben wij virtueel... of. Nou ja, hebben we nog mogelijkheid om, als we dan maandag winnen, volgende week maandag of, ja, volgende week maandag met, uh, met Pinksteren, als we dan uh, winnen van, uh, van Udi dan, uh, en anderen hebben dan wedstrijden uh, verloren of gewoon weet ik wat, dan hebben we ja, eigenlijk nog wel kans om mogelijk in de na-competitie te gaan strijden om te promoveren naar de derde divisie. Ja ja en toen maar goed uh, dat is dan weer uh, iets wat uh, wat weer bij bij de club ligt natuurlijk dus aan de ene kant is het uh, is het leuk om het te doen te promoveren oh. Promoveren. aan de andere kant, uh, ja, er zijn wel andere, andere zaken die daarmee uh, gemoeid zijn. Dus ja, dat is de vraag of dat dat uh, wel, uh, wel uh, het wensen is. We zullen het zien. Nou, dat was in ieder geval weer mijn praatje voor, uh, voor vandaag. Het is kort, ik sta weer voor thuis. Dus uh, we gaan stoppen. Zo zou zeggen in ieder geval uh, bouw duimpje omhoog Even abonneren op dit kanaal als je dit leuk hebt gevonden. Uh, en dan zie ik je volgende week zonder weer terug. Het is anders dan anders, maar goed, dat maakt het ook wel weer leuk. Dus ik zou zeggen, nogmaals, blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en zie je volgende week weer terug. Ik zeg, ciao.